Welkom bij dit filmpje over Dialogflow. Mijn naam is Pierre Gorossen. Dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie filmpjes over het gebruik van AI in het onderwijs en meer specifiek de manier waarop we een voorbeeld chatbot gebouwd hebben op basis van Dialogflow. En in dit filmpje gaan we kijken naar Google Cloud voor PHP. Nou, laten we even samenvatten wat we al gedaan hebben. We zijn dus begonnen in het eenvoudigste filmpje naar hoe koppelen... ...communicate aan Dialogflow, zodat we een webinterface hebben. Je hebt een filmpje kunnen bekijken waarbij uitgelegd werd hoe je een Dialogflow chatbot maakte. Je hebt een filmpje kunnen bekijken waar je kunt zien hoe je Dialogflow aan Actions on Google koppelt... ...zodat je via je telefoon tegen de chatbot kunt praten of bijvoorbeeld via Google Home Mini of Google Home. Je hebt een filmpje kunnen bekijken waarin uitgelegd werd hoe PHP op een server gebruikt werd... ...om informatie over medewerkers op te zoeken in een Google Sheet, zodat je in Dialogflow niet alle mogelijke namen van medewerkers hoeft in te voeren... ...maar dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, nou ja, ik heb een intent die reageert op wie is, en dan bijvoorbeeld Pierre of Marijke of Anne... ...en dan zoekt de webhoek de bijhorende informatie op in een Google Sheet. Wat we nu gaan doen, is een stapje verder. We gaan gebruik maken van een script op de server, weer in PHP... Dat script op de server haalt een lijst met mogelijke trainingszinnen en bijbehorende responses op uit een Google Spreadsheet en maakt in Dialogflow, in onze chatbot, nieuwe intents aan voor die trainingszinnen en responses. Zoals in alle filmpjes, natuurlijk gaan we laten zien hoe dat werkt. Zoals ook bij de andere filmpjes is er heel wat informatie online beschikbaar. Zo heeft Google een Google Cloud voor PHP-pagina met use cases, codevoorbeelden, etc. Ik zal bij deze video de link naar deze pagina opnemen, zodat je hem zelf kunt bekijken. Ook Google maakt gebruik van GitHub om de bijbehorende broncode van de interfaces die ze aanbieden beschikbaar te stellen. Hier zie je de Readme van hun GitHub pagina voor Google Cloud Dialogflow voor PHP. Dus dat zijn eigenlijk de hulpmiddelen die Google levert om met PHP tegen Dialogflow aan te praten. Als je het filmpje over de webhoek bekeken hebt, zul je wellicht denken, hé hey Pierre, hadden we dit niet al gezien? Ja en nee. Bij de webhoek gebruikten we ook PHP om een reactie te geven op een vraag van Dialogflow. Deze code, deze stukjes PHP die Google hier aanlevert, zijn bedoeld om zelf intents aan te maken, om zelf daar trainingszinnen aan toe te voegen, om zelf daar antwoorden aan toe te voegen. Hier zie je een voorbeeld van wat de studenten zien tijdens de sessie. Dit is het voorbeeld voor groep 1. Elke groep heeft zijn eigen Google Sheet. Ze krijgen een link naar de sheet bij aanvang van. Je ziet... Hier regel 2 is al een voorbeeld ingevuld. Um, elke intent heeft zijn eigen naam en bijbehorende trainingsvragen. Daarbij hoort dan één antwoord. En om het makkelijk te houden, hebben we gezegd, nou, voeg achteraan een bron in, zodat je kunt opzoeken uh, achteraf van waar had ik die informatie ook alweer vandaan. Omdat we ze ook willen leren dat het wel belangrijk is dat je als leraar, kunt uitleggen waarom een bot bepaalde antwoorden geeft. Waarom die extra code er nog voor? Omdat je namelijk voor één vraag uh, meerdere trainingszinnen kunt hebben. Dus stel dat ik hier G11, um, wat kan ik met AI in het onderwijs? Dan zal de bot straks twee trainingszinnen hebben, die allebei kunnen leiden tot datzelfde antwoord. Nou, we kunnen voor de volledigheid... Nog een zin toevoegen. Of een, nog een intent. Uh, bijvoorbeeld g 12 Maakt of niet uit wat deze naam is. Zolang ze maar uniek zijn. En zolang trainingszinnen voor uh, één intent. Maar dezelfde code ervoor hebben staan. Maar dit is dus een andere. Die is anders dan g11. Dus g12. Bijvoorbeeld. Uh, wie is de chatbot Sophia? Nou, zo we hier meteen een antwoord invullen. En zeggen bijvoorbeeld... Uh, Sophia is een mensachtige robot. Uh, we hebben een beetje een uh, jaloerse chatbot. Dus ze zeggen, ze ziet er echt uit, maar is net zo dom als de Xperium chatbot. Nou, dat is niet echt een heel aardig antwoord, maar voor nu is het even voldoende. Je ziet hierboven overigens dat je in een antwoord een aantal extra tekens of extra code kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om aan te geven dat 1, 2, 3 uitsproken moet worden als de getallen. En ZSM, Nou, inderdaad dus dat, hij, dat hij er niet probeert een woord van te maken. We doen dat even in dit antwoord niet. Ook daar kan Google gewoon mee overweg. Als docent tijdens de sessie heb ik een pagina of is dus ook netjes met een wachtwoord beveiligd met een beheeromgeving. En stel dat groep 1 zegt: Nou meneer, we hebben een aantal nieuwe zinnen toegevoegd, nieuwe regels toegevoegd. Dan klik ik op importeer groep 1. En dan zie je dat hij aan de slag ging. G11 waren twee uh, regels, G12 was één regel. En hij heeft dus twee intents aangemaakt: chatbot G11. Chatbot G12. Nou, laten we even kijken in dialogflow of we daar die intents ook kunnen zien. Nou, hier zijn we in de chatbot MoVel, dus de demonstratie chatbot. En inderdaad, hier is chatbot G11, chatbot G12. Als ik daarop klik, dan zie je, hier hebben we twee trainingszinnen. Wat zijn mogelijke toepassingen aan het onderwijs? Wat kan ik met AI in het onderwijs? En hieronder zie je één antwoord, dus het standaard antwoord. Daar heb ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op. Ik kom daar zo spoedig mogelijk bij je over terug als groep 1 dat verteld heeft. Wat wel mooi is dat je hier ziet, het default antwoord is gewoon een stuk tekst. Terwijl als ik bij het antwoord voor Google Assistant kijk, en dat is het antwoord waar die gebruik van maakt, bijvoorbeeld voor de Google Home Mini, dan zie je dat hij daar ook gewoon tekst heeft om weer te geven. Maar hij heeft dus ook een speak-weergave, waarbij hij dus de speciale codes zoals die in die spreadsheet stonden, weergeeft. Dus het script zorgt ervoor dat voor alle andere zaken waar dat niet nodig is, al die speciale codes eruit gefilterd worden. En daar waar het nodig is als het gaat over de audio-weergave, dat ze blijven staan. Nou, dat was de eerste intent en ook de tweede, 1, 2, wie is de chatbot Sophia? Dan zie je dat Sophia is een mensachtige robot. Ze ziet er echt uit, maar ze is net zo dom als de Experium chatbot. En als het goed is en ik typ in wie is Sophia, dan krijg ik ook dat antwoord terug met de intent chatbot g 12 Goed, hoe ziet dat eruit in PHP? Als het goed is, heb je het filmpje van de webhoek al bekeken, dus dan heb je op zijn minst al minimaal één keer PHP gezien. Je ziet, dit is een bestandje waar zowel HTML-code in zit, de bovenste dingen, die ervoor bijvoorbeeld voor zorgen dat er een logootje getoond wordt of dat er een titel in zit. En vanaf hier, kleiner dan vraagteken PHP, begint de programmacode. Bij de video over de webhoek heb ik uitgelegd dat voor PHP libraries beschikbaar zijn. Verzamelingen bestanden die ervoor zorgen dat je niet alle code helemaal zelf hoeft te schrijven. Die zijn er ook voor Google Cloud voor PHP. En die voeg je op dezelfde manier toe. Dus ook hier staat net als bij de webhook require vendor autoloadphp Belangrijk om even te realiseren is dat dit een andere set uh, libraries is dan bij de webhook. Daarnaast heb ik een bestandje gemaakt helpoffunctions.php. En daar heb ik zelf weer een aantal... Uh, functies gedefinieerd die ervoor zorgen dat dit bestandje relatief leesbaar blijft. Ook hier weer net als bij het webhoekvoorbeeld. voorbeeld uh, ik heb in mijn programma code een aantal links opgenomen naar plekken waar ik zelf informatie gevonden heb bijvoorbeeld de documentatie voor het Google Cloud platform, uh, de manier waarop je de link naar Dialogflow hebt uh, bijvoorbeeld ook een toelichting over hoe je dit uh, hoe je deze pagina, hoe je dit venster uh, beschermt met een wachtwoord, zodat niet iedereen eraan kan komen. Uh, ik zal die weer in de module linken en bij de video. Okay. Belangrijk verschil ten opzichte van de webhoek is dat je hier een verwijzing hebt naar een .json bestandje. Je kunt namelijk in Dialogflow aangeven uh, dat... Andere scripts, andere programma's, zoals deze PHP pagina, toegang moeten hebben, mogen hebben tot je chatbot. Je maakt daar een key aan. Die key sla je op als een JSON bestand. Die plaat je op de server waar het PHP bestand staat en daar verwijs je naar. Voor de duidelijkheid ook hier. Deze bestandsnaam was redelijk lang en uniek. Ik heb daar even wat andere code in gezet. Hetzelfde geldt voor het project ID. Dus het ID van het project bij Google. Wat je hier ziet is dat ik voor alle 50 groepen de ID van de Google spreadsheet opsla in het bestand. Dat zit er nu hardcoded in. Dat is voor heel grootschalige oplossingen natuurlijk niet zo heel handig, maar voor nu voor een master en uh, voor één sessie uh, is dat niet erg. En net als bij de webhoek uh, dit geeft je een idee van hoe de ID's ongeveer uitzien in Google Spreadsheet, maar deze ID's zijn helemaal fake. Als je deze gaat uitproberen, dan kom je nergens. Ook hier maak ik gebruik van een dienst JSX to JSON, om de inhoud van de Google Spreadsheet die je net gezien hebt, om te zetten naar een JSON object. En wat je hier ziet is dat afhankelijk van welke link je klikt, dus voor groep 1, 2, 3, 4, 5 of voor mijn eigen uh, trainingszinnen, dat een andere spreadsheet opgehaald wordt. Uh, het eerste stukje zie je dat uh, in deze voorloop dat daarmee uh, de lijst links van importeer groep 1 tot met importeer groep 5 opgebouwd wordt. Nou als ik op zo'n link klik dan wordt die ID doorgegeven en dan gaat het script aan de, aan de slag. Elke intent die met dit script wordt aangemaakt krijgt een prefix, het chatbot en dan uh, het ID wat, er, uh, wat erbij hoort, op basis van wat er in die spreadsheet stond. Nou, dit is eigenlijk niet meer dan een, uh, een for each lus, die dus door al die regels heen loopt. Um, wat hij steeds doet, is kijken: van oké. Okay, zie ik in die eerste cel een nieuwe naam? Dus de eerste cel stond eerst G11. Nou, de allereerste keer dan is uh, de naam nog leeg. Dus dan denk ik: oké, okay, dit is een nieuwe. En. Dan zegt hij van, oké, okay, dan wil ik ook in de kolom daarnaast de voorbeeldzin, de kolom daarnaast het antwoord. En die slaat hij dan op. Dan gaat hij naar de volgende regel. En in dit geval zou hij dan weer G11 zien. Dus dat is wel hetzelfde als de huidige naam. En dat betekent dat hij dus weet dat hij die oefenzinnen moet toevoegen aan de huidige intent. Nou, zo loopt hij door de hele uh, lus heen. En uiteindelijk als hij denkt, oké, okay, ik ben klaar met uh, één intent. Dan... Uh, verwijdert die eerst de bestaande intent met die naam. Het is een beetje een oplossing... Uh, maar Dialogflow vindt het niet fijn als je twee keer een intent probeert aan te maken met dezelfde naam. Dialogflow vindt het niet zo erg als je intent probeert te verwijderen die niet bestaat. Dus voor de zekerheid zeg ik gewoon oké... Okay, als ik een intent wil maken met de naam G11... dan verwijder ik hem eerst en maak hem dan opnieuw aan. Dus je ziet hier intent delete by name... En intent create, waarin alle informatie, dus de naam, de oefenzinnen, de teksten, worden meegegeven. Hier staat ook Webhook state. Uh, dat is een functionaliteit die we voor de studenten niet gebruiken. Maar je kunt in een spreadsheet ook aangeven of die, uh, zoals we dat in dat andere filmpje gezien hebben, bij deze intent de informatie door moet sturen naar een webhoek die dan ingesteld moet zijn. Nou, dit is in principe. Alles wat erbij komt kijken. Je ziet intent delete by name, intent create. Dat zijn twee functies. Die twee functies worden hier in de helper functions. In dat bestand worden die gedefinieerd. Hier zie je bijvoorbeeld intent delete by name. Dus je krijgt het project ID en in intent name. Die gaat eerst op zoek naar de bijbehorende ID van het intent. En dan verwijdert hij die. En bij intent create zie je dat hij al die informatie ontvangt. En hier zie je dus dat hij... Voor Dialogflow, de hele constructie. Uh, hij maakt een object aan wat hij uiteindelijk dan hier beneden zegt van... Oké, okay, maak een nieuwe intent aan met de display name, dat is dus de naam van de intent. De oefenzinnen, de antwoorden die terugkomen en eventueel de webhoek state uh, 1 of 0. Meer komt er eigenlijk niet bij kijken. Ik weet dat ik heel snel door deze twee stukjes programmacode ben gebladerd. Maar ook deze zal ik via GitHub delen, zodat als je hier echt zelf mee aan de slag wil dat je hem zelf op een server kunt gaan zetten en dan op basis daarvan verder kunt gaan spelen. En daarmee zijn we aangekomen aan ook het einde van dit filmpje over Google Cloud voor PHP. Dus de manier waarop we voor het werkcollege van Movel ervoor zorgen dat studenten alleen maar te maken krijgen met een spreadsheet, daar nieuwe vragen en antwoorden kunnen invullen en uiteindelijk op die manier heel makkelijk kunnen testen wat dat betekent voor the chatbot.